Nou, dus ik ben erg voor het basisinkomen en ik heb er zelfs een organisatie voor opgericht samen met een aantal vrienden van de basisinkomenbeweging, Mission Possible 2030. En uh, wij uh, pleiten ervoor dat het basisinkomen de sleutel is om alle Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties uh, te bereiken. En we willen die Sustainable Development Goals, de urgentie daarachter, gebruiken om het basisinkomen voor 2030 ook daadwerkelijk uh, in te voeren. Wat is het basisinkomen? En waarom? Het is periodiek geld. En dat kan cash zijn, dat kan cryptocurrency zijn van mijn part, fiat-based currency, maakt mij niet uit. Maar het is geld. En waarom is het geld? Omdat je met geld alle dingen kan kopen die jij wil en die op de markt zijn. Dus niet tomaten. Dat kan, maar je krijgt geen tomaten, je krijgt geld. Het is periodiek, zodat je iedere maand opnieuw Genoeg geld hebt om te eten, te drinken, onderdak, voedsel. Alles wat we eraan te hebben. Dus het, het kan voldoen aan je basisbehoeften. Het geeft toegang. Eens doet het toch helemaal niet? Dat staat wel Dus het geeft toegang tot je basisbehoeften. En het is essentieel dat het individueel is. Je bent niet afhankelijk van jouw man of je vrouw om toegang te krijgen tot jouw basisbehoeften. Het is geen voorwaarde, geen toetsing. Geen verplichtingen, waar je ook woont, wie je ook bent, hoeveel geld je ook hebt, wat je hobby's zijn, maakt niet uit. Ook de bad guys krijgen het. En, heel belangrijk, jij mag bepalen waar je het aan uitgeeft. Dus dat is het basisboom. Oh. Dus de enige voorwaarde waar je aan moet voldoen, is dat je mens bent, levend en uniek. Dus je krijgt het maar één keer althans één keer als individu nou dus vanuit een visie en een missie wil ik vandaag praten over het basisinkomen en eigenlijk hebben we in de huidige tijd waar we nu zitten te maken met mijn ogen drie grote problemen we hebben in het midden, dit komt van Kate Rowers Donut Economie die cirkel is eigenlijk een band in die groene band heb je de comfortabele manier van leven. We zijn heel hard bezig om de commons kapot te maken. Onze aarde te vergiftigen. Geen klimaatverandering, gewoon vergiftiging. En er zijn te veel mensen die niet genoeg toegang hebben tot de basisbehoeften. En er is daardoor geen keuzevrijheid. En daar gaat de komen over. Over keuzevrijheid. En de gedachte daarachter. ...is dat de meeste mensen deugen. Dat de meeste mensen heel goed zelf weten wat goed voor hun is, hun omgeving en daarbuiten. Dus het gaat uit van een heel positief mensbeeld. Nou, wat gebeurt er? Er zijn nu heel veel mensen die worden wakker, gaan overleven, vallen weer in slaap, worden wakker, moeten overleven. Wat de basiskomen doet, is het haalt de overlevingsnoodzaak weg... Dus dan worden we wakker. En als ze dan wakker worden, dan kijken we in de spiegel en denken we: ...oh, Eigenlijk zijn mijn buren en de mensen die ik niet ken en ikzelf best oké okay, en wij weten best wat we met onze tijd zouden doen. En er zijn genoeg voorbeelden voor, van, uh, zeg maar, nu al. Maar ook het. Oh, okay, deze nog eerst. Um, dus eigenlijk waar, waar het over gaat is. Heb je zo'n positief mensbeeld dat je de mens zelf het vertrouwen geeft, dat hij zelf beslist wat hij vandaag doet? Of wil je als overheid zeggen van nee, wij bepalen wat goed voor jou is en wij bepalen wanneer dat goed voor jou is en aan welke voorwaarden jij daarvoor moet voldoen? Dit komt uit het uh, kort Zaak filmpje, dat is een fantastisch filmpje over de komen. En dan zie je dus dat al aan de logos van de Nederlandse vereniging basen komen en de Europese vereniging basen komen dat het gaat over vrijheid, absolute vrijheid. Daar gaat het over. Nou, en dan hebben we voorbeelden uit Namibië bijvoorbeeld. Daar hadden ze een paar jaar voor een uh, periode van extreme droogte al een paar pilots gedaan in een aantal dorpen met een cash uh, transfer. En toen kwam er een periode van extreme droogte. Mensen waren al hongerig. De noodtoestand werd afgekondigd en er werd hulp ingeroepen. En de Lutherse kerk die uh, vond wat geld en die gaven aan een aantal dorpen geld. En dan zie je wat er gebeurt als er één probleem is, honger, dat heel veel mensen verschillende dingen kiezen. Sommigen kiezen kopen zaden, anderen kopen voedsel voor hun vee, voor iemand huurt een ezel. En iemand anders koopt voedsel voor zichzelf, zodat ze genoeg energie hebben om op het land te werken. Dus zelfs met één hele simpele afgebakend probleem, zijn er toch ontzettend veel verschillende manieren waarop mensen hun problemen aanpakken. En daar gaat het over. Diversiteit. India. Een van de meest bekende experimenten. Dit is een dame die op de voorpagina staat, uh, gehandicapt, krukken staan die tegen de muur, kocht van een buitenkomen, een naaimachine. Afrika, Kenia. Het grootste experiment uh, met basis komen op dit moment. Een groep dorpelingen die samenkomen een bedrijf uit willen nodigen om waterfilters uit te leggen. Er komen, mensen groeperen zichzelf en zoeken oplossingen voor hun context. Kenia, ook weer het give directly geld. Een groep jongeren die hun geld investeert in motors. En een motortaxibedrijf beginnen om met dat geld aan hun families te geven, zodat hun zussen en broertjes naar school kunnen. Finland, dit is een van de bekendste basiskomen-ontvangers uit Finland. Die is een eigen bedrijf begonnen met shamanistische trommeltjes. Loopt als een tierenlier. Canada, Jessie Golden, een van de ontvangers van de basiskomen-experiment, heeft haar mede-ontvangers gefotografeerd. Je kan op haar website kijken. Ieder individu heeft een andere invulling gegeven aan het leven door middel van een basisinkomen. Helaas is de regering het experiment gestopt. De slogan van Give Directly is, not everybody wants a goat. Dus kan je vertaald naar de Nederlandse situatie, je kan mensen wel gratis openbaar vervoer geven, maar als ik in een, in een gebied woon waar geen bushalte is, heb ik liever een fiets. The future of jobs. Ja, ik zie net als professor Rons eigenlijk geen probleem op de arbeidsmarkt door innovatie. Als we minder mogen werken, nou dat is op zich geen probleem. Ik zie eerder dit soort dingen gebeuren. Die gebeuren al. Jongeren die drones in gaan zetten om met bio, weet het, biologisch afbreekbare kogels uh, verafgelegen gebieden te voorzien van bomen. Dat soort dingen ga je meer zien met de maanden komen of dit. Zonnepanelen in de, in de woestijn die de zonne-energie gebruiken om water te bevriezen, wat vervolgens neerdruppelt in de woestijn. Dat soort innovaties. Dus ja. Waarom denk ik dat deze missie ook mogelijk is? Is die haalbaar? Ja, dat denk ik. <laughs> Nou, als je kijkt naar hoe het Nederlandse het Europese volk nu denkt over baasinkomen. Dit is vanuit de survey uit 2016. Nederland zit hier ergens. Nederland net iets onder de 50% is voor het baasinkomen. De meeste Europese landen, Oost-Europese landen zijn voor het baasinkomen. Totaal Europa 56% voor het gewone volk. In mei dit jaar start een grote campagne rondom het basiskomen als Europese burgerinitiatief. <lacht> uh, wat, wat we gaan indienen bij uh, de Europese Commissie. Dus het basiskomen zal daarmee nog meer bekendheid krijgen. Maar de burgers zijn niet alleen. Dit zijn, de, die, uh, meer passen dan niet op. Dit zijn alleen de levende Nobelprijswinnaars. Die nu voor het basiskomen zijn of ooit voor, o, uh, positief over het komen gesproken hebben. Nou, de gender... Uh, ik kon het is nog niet helemaal Maar Er is één vrouw uh, die samen met, uh, met uh, de ba professor Banerjee uh, vorig, dit, ja, vorig jaar de Nobelprijs de, de, de heeft gewonnen. Uh, ook de geleerden zeggen: basisinkomen is een goed idee. In ieder geval een aantal. Nou, en waarom is dat? Nou, de Sustainable Development Goals hebben we met z'n allen bedacht. Niet voor niets zijn het er zoveel. Als je kijkt naar de definitie van een basisinkomen, dan draagt het basisinkomen nu al bij aan vier van de 17 Sustainable Development Goals. Alleen al per definitie. Armoede, honger, het is ook voor, voor, voor je basisbehoeften. Oh. Gender equality, hey, mannen en vrouwen krijgen het. En inequalities in. in general. Als we naar het bewijs kijken, van de onderzoeken die gedaan zijn met cash transfers ja. en, uh, en basisinkomen-experimenten. Dan zien we op 11 van de 17 Sustainable Development Goals alle effecten. En er zijn er een paar die ik er wil uitleggen. ik zal ze niet allemaal benoemen. Maar good health and well-being, gezond. Als je in een arm land wordt en je hebt geen geld om naar de dokter te gaan, krijgt de bazen komen. Deze week ga jij nog naar de dokter. Die mensen, obviously, zullen daarop vooruitgaan. Maar ook in Westerse landen, hoeveel burn-outs hebben we hier? En hoeveel geld gaat daarin om? Er wordt in geen enkele formule meegerekend als, ze, als ze buiten komen uitrekenen. Onderwijs. Nou, in lage lonenlanden uiteraard, hè, mensen huren privé docenten in. Maar ook in Nederland, met die innovatie. Ik ben uh, bijna 50. Als ik nog iets wil leren, zeg maar iets met nieuwe technologie, dan kan ik even wat minder gaan werken en me erin verdiepen. Juist in deze tijd is een buitenkomen daar goed voor. Nou, schoonwater, sanitatie, een beetje hetzelfde als wat ik net liet zien bij, uh, in, in, in Kenia. Dus in India zagen we ook dat uh, mensen zelf gezamenlijk waterleidingen gingen aanleggen, uh, andere energievormen kiezen, van alles en nog wat. En dan, ja, waar is waar we het meeste discussie over? Werk en economische groei. De onderzoeken die een beetje hebben laten zien dat er wat minder werk uh, gedaan werd... ...dat ging over groepen die zorgtaken hadden. Dus moeders <tus> met jonge kinderen, mantelzorgers, dat soort mensen. Studenten die wat minder bijbaantjes gingen doen, meer focus op hun studie. En de rest ging of meer werken of ander werk doen. Ja, mensen zullen zeker andere keuzes nemen. En dat is goed. Als jouw baas jou niet goed behandelt... En je kan nu niet weg omdat je dan in de armoede valt. Met een basiskomen heb je die vrijheid wel. Dus werkgevers zullen gedwongen worden om hun werknemers beter te behandelen. Economische groei, een boost in de lokale economie. Het lokale kleine en middenbedrijf gaat groeien. Dat zien we in alle landen waar ze gemeenschappelijk, op gemeenschappelijke basis. Een basiskomen komen hebben uitgedeeld. Dat zie je niet bij de experimenten in Finland, waar ze alleen de werkelozen hebben gepakt. Maar wel in hele dorpen. Hele economieën groeien. Iedere euro of iedere dollar die je binnenkomt, wordt voor drie, viervoudig binnen een paar jaar. Dus economische groei gaat omhoog. Criminaliteit. Hoeveel criminaliteit is er niet armoede gerelateerd of stress gerelateerd? Tientallen procenten gaat de criminaliteit naar beneden. Wordt nooit meegerekend in alle formules. Dus wat de basiskomen is, is een garantie, een fundering onder jouw leven. Het is een garantie dat je niet door de armoedegrens kan zakken. Het geeft jou gewoon een vloer. Meer is het niet. Niks communisme. Daarboven alle verschillen mogelijk. Maar je zal nooit omkomen van de honger, tenzij je in een gebied wordt waar niks te eten is. Maar dan kan je in ieder geval nog de bus pakken en ergens anders naartoe. Dus eigenlijk is de enige vraag, wat gaat het doen met ons milieu? Nou, en daar zit denk ik het mensbeeld achter. Ja, gaan we, verwachten we dat iedereen die nu te weinig te makken heeft, met z'n allen eh, eerste klas gaat vliegen naar... Eh, weet ik voor waar en zijn en, en, en, en, en baas komen onder het zand en Panama gaat, uh, gaat scheppen. Uh, uh. The earth isn't dying, it's being killed. En those who kill it have names and addresses. Nou, die kunnen we allemaal gaan zoeken. Maar eigenlijk is het systeem daarachter dat we maar blijven focussen op economische groei. Dus we kunnen die economische groei, dat systeem daarachter, groen maken, maar kleur is niet het probleem. Het systeem, de groei, is het probleem. En er zijn steeds meer landen, Nieuw-Zeeland is daar een voorbeeld van, die op hele andere manieren nu gaan evalueren. Dus we moeten groei herdefiniëren. En groei ziet er misschien wel zo uit. Er is niks in de natuur wat maar blijft groeien. Het is helemaal niet normaal om iedere, ieder jaar 5% uh, Ex-economische groei te willen. Dat weten we dat dat niet kan. We kunnen wel connecties maken. Kwaliteit verbeteren. <kijkt> dus ja, dus je zult ook een beetje moeten willen transformeren. Je zult wel een beetje moeten willen dat er dingen anders gaan. En dat kan ook leuk zijn. Chaos is niet per se een slecht idee. Dus je zult misschien gezamenlijke rijkdom gewoon moeten verdelen uh, het nieuwste boek van Guy Stanning, die jullie ongetwijfeld eens uh, van gehoord hebben Plunder of the Commons een manifesto for sharing public wealth. Hij doet daar een aantal suggesties hoe je uh, uh, zeg maar, uh, gemeenschappelijke rijkdom kan verdelen en is dat mogelijk? Ja het gebeurt al in Alaska in Alaska hebben ze het, het permanent fund dividend dat is ooit begonnen in eind jaren 70 vanuit opbrengsten van olie, dat hebben ze in een fonds gedaan, wordt ieder jaar tussen de 1000 en 2000 dollar aan iedere burger in Alaska uitgedeeld. Eén keer per jaar, maar ook aan baby's. Dus dat klinkt misschien niet veel, maar je zult vier kinderen hebben. Dan krijg je toch een aardig zakcentje. Alaska is overigens, we weten niet of dat komt door dit, want het is geen experiment, het is gewoon ingevoerd. Alaska heeft de laagste ongelijkheidscijfers van de heel Verenigde Staten. Dus ja, ik denk dat het uh, niet zo heel lang meer duurt voordat we een basis komen hebben. En een beweging als uh, de Volt die van transformatie houdt, zal dat ongetwijfeld gaan omarmen. Daar ben ik heel erg optimistisch over Bedankt. <laughs> ja. Ik ging even bij mezelf te raden. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Uh, zijn er verhelderende vragen? Ja? Ja, ik ik um, hoor niet een, een, een duidelijk onderscheid tussen privaat en publiek geld. Um, en ook mis ik uh, de publieke verantwoordelijkheid. Hè? Je hebt veel voorbeelden van mensen individueel. Maar de publieke verantwoordelijkheid en het over voor het, het, het, het, het regeren het echt vooruitzien. met elkaar dus echt ook de democratie. Um, die mis ik. Oké, okay. dit is dit een heel, heel goed punt. Ik stel voor dat we deze ook meenemen in de, in de discussie zometeen. Want het gaat wat meer. Daar gaan we waarschijnlijk een wat langere uh, discussie over aan. Um, nog andere? Ja? Is er alleen gedachte over relaties om met geld uitdelen? Hoe uh, bedoel je, in plaats van? In plaats van bijvoorbeeld bonden, uh, van bij betalen ja. met bonden de huur, of dat soort dingen. Uh, nee, er is het natuurlijk ook gedacht over basic services, <toss> zo noemen we dan Maar uh, uh, uh, uh, uh, de, de, de kern juist achter de basis komen is, is dat het juist een ruilmiddel moet zijn, waar je, wat je tegen alles kan ruilen. <tosses> dus geld.